In deze video behandelen we de vragen 21 tot en met 23 uit het examen van 2021. Het eerste tijdvak. Deze opdrachten vallen binnen het domein verbanden. De informatie gaat over een loterij waar Mee's aan mee gaat doen. Er is een hoofdprijs van 4,2 miljoen. Maar ook een jackpotprijs waarbij 30 jaar lang elke maand 10.000 euro uitgekeerd wordt. Opdracht 21 vraag je... Bij welke prijs je het meeste geld wint. De hoofdprijs is natuurlijk gewoon 4,2 tiende miljoen. Maar wat is het totale geldbedrag van de jackpot? Elk jaar heeft 12 maanden, dat keer 30 jaar en dat weer keer 10.000 euro per maand, geef je een totaalbedrag van 3,16 miljoen. Aangezien 3,16 miljoen minder is dan 4,2 tiende miljoen, win je bij de hoofdprijs het meeste geld. In plaats van miljoenen is deze vraag twee punten waard. Eentje voor het uitrekenen hoeveel miljoen euro de jackpot in totaal uitkeert over 30 jaar. En het tweede punt als je aangeeft dat de hoofdprijs meer geld is dan de jackpot. Vervolgens lezen we dat Mees de hoofdprijs heeft gewonnen. Hij zet 2,5 miljoen daarvan op een beleggingsrekening. Na een jaar staat er minder op de beleggingsrekening, want ja, met Beleggen kan je inleg minder waard worden. De vraag is hoeveel procent het bedrag minder is geworden. Procenten altijd goed te doen in een verhoudingstabel, maar dan moeten we eerst weten hoeveel euro het bedrag minder is geworden. Door de twee bedragen uit de opdracht min elkaar te doen, komen we erachter dat het bedrag nu 40.000 euro minder is. Hoeveel procent is 40.000? van 2,5 miljoen. Een verhoudingstabel maken en invullen met boven bedrag in euro's en onder percentage. 2,5 miljoen is 100%, ik wil naar 40.000 en een mooie tussenstap is 1. Eerst delen en dan keer, dat geeft je een percentage van 1,16 procent. Het bedrag is dus 1,16 procent minder waard geworden. Deze vraag is 3 punten waard. Eerst een punt voor het uitrekenen hoeveel euro het bedrag minder is geworden. Dan vervolgens een punt voor het maken van de verhoudingstabel. En het laatste punt is natuurlijk voor het opschrijven van het juiste antwoord. Dan in opdracht 23 besluit Mees het bedrag in 2018 op een spaarrekening te zetten tegen 1200 honderdste procent rente per jaar. De vraag is in welk jaar er voor het eerst weer meer dan 2,5 miljoen op de spaarrekening staat. Geld wat op een spaarrekening staat, dat is een mooi voorbeeld van exponentiële groei. Waarbij de groeifactor in dit geval 1,0012 is. Deze groeifactor kan ik gebruiken om te kijken hoeveel geld er zegt na 10 jaar op de rekening stond. Door het bedrag keer de groeifactor tot de macht 10 te doen. Na 10 jaar is het bedrag nog niet boven 2,5 miljoen. Dus ga ik ook andere jaren proberen, 11, 12, 13, 14 jaar. Het is een beetje het proberen om te kijken waar je uitkomt. Na 14 jaar is het bedrag voor het eerst boven de 2,5 miljoen. Het is belangrijk om zowel 13 als 14 jaar in ieder geval op te schrijven. Het eerste jaar boven het bedrag, maar ook het laatste jaar onder het bedrag. Zo kan je goed laten zien dat 14 jaar echt het eerste jaar is dat het boven het gevraagde bedrag zit. Het geld is in 2018 op de spaarrekening gezet. 14 jaar later is het 2032. Dat is dus je antwoord. Vier punten te verdienen voor deze laatste opdracht in het examen. Eén punt voor het opschrijven van de groeifactor. Dan twee punten voor het laten zien van zowel het bedrag